We gaan vandaag deel 2 van Efteling Kennis maken. Ja, in deze, video, in deze aflevering ga ik even kijken wat mijn Efteling Kennis is. En we gaan het keer hebben over uh, gewoon raadsels. Laten we beginnen. Als we eerst hebben, hoe heet de mascotte van de Efteling? Pardijntje, B, Punctuel C, Pardaantje D, pardouche. Nou, D, pardouche. Die staat op de achtergrond. K. kijken of het goed is. Ja, eigenlijk moeten we dat boek pakken, maar even schaat. Antwoord: D, D, pardouche. Ja, dat dacht ik al. Laten we gaan naar nummer 2. Vraag 2. Hoeveel torens heeft het Efteling Theater? Oeh, dat heb ik nooit gaan gekeken trouwens, nu je het zo beseft. Het gok. Gok C. Alleen 3 is wel een mispunt van. Efteling nergens. Je... Ja, twijfel. Denk 3. C dus. Oh. Toch nog goede Efteling kennis. Vraag 3: ja. Aan, Aan welk sprookje Aquanura en. Huh? Aan welk sprookje is Aquanura een eerbetoon? De kikkenkoning, denk ik? Ik zou zeggen de kikkenkoning. Want daar heb je een sprookjesbos. Ja, ik denk ah, 100% nu ik het zo besef. Ah, 100% moet. Want die kikkers die staan. Ja, moed. Als dit niet zo is, dan spuis ik hem. Weet een... je dat trouwens? Die kikkers. Klopt. Die kikkers hebben een stang door hun kont. Daar komt het water uit. Pretbedrijven bent ik. Ik weet het niet doordenken. Nee, maar even dat is een beetje een soort grappig feestje. Ah, de kikkerkoning. Nou, als je die. Ik kan je ook niet weten bijna. Nou. Ja, ik heb hem wel goed, maar... In samenwerking met de... Gaan oh, niet... A... Eh, droom... A. Wachtschild. B. Het Rode Kruis. C. Wereld Natuurfonds, 100% Wereld Natuurfonds, C. Ah. Oh, volgens mij is het een Finding Nemo achtergrond, maar oké. Okay. C, C denk ik. Ik ga even een geluid uitzetten voordat ik weer een kopje right claim krijg. Ja, moet weer natuur. Natuur. Open, open, hè? Open vaart, hè? Wat? Hoe heet de attractie die fabula fabula fabula antwoord fabula ik wil even het geluid ga ik hier van de houtjes, want ik wil er ook een beetje paniek van en ik heb hem even aan ja. zes Waar is Fata Morgana op gebaseerd? de Sprookje van duizend en een nachten. Net als Simbad, Al Archipel en Vogelrok. En de Vliegende Fakir. Antwoord de ja. Vraag 7. Hoeveel... Buikdansers zijn er totaal aan. aan. aanwezig bij de. bij de. 1, 2, 4. B. Moet ik weten, het is mijn lievelingsdarkheid Ja, B. Ja, B. 100% B. Ja, maar ook volgens mij eentje in het midden. Of, of C of B. Heb ik een. Half puntje. ja zo kan ik het ook elke vraag 8 Oh, Summer remix weer kopje uit -right. hoeveel watervallen kom je tegen tijdens de in wiel waar hoeveel watervallen Tell ik die dingen daarmee ik denk het niet dus dan denk ik wacht nee maar dit klopt niet want je hebt Eentje bijna op het begin... Als je die golf uitkomt... Kom je er bijna één meteen tegen. Dan kom je door... Gewoon, de er gewoon een waterval. En dan kom je door nog een waterval. Dus officieel drie. maar nou, dat zijn twee kanten. Dus één, twee. Dus oh, ja, vier of gewoon twee. Maar als die ene met die... Zijkant waterval mee wordt geteld... denk ik B. En anders denk ik... An nee, anders denk ik D en anders denk ik B. Nou, u hoort de muziek niet. <lacht> Plakken we andere. Ja, ja, dan tellen ze die. Ja. Vraag 9 hoe heet je um, uh, hoe heet die ook weer oh. uh, domme attractie echt ik vind is niks ja zee oh nee die moet janken oh die al ik moet de bob terug oké okay, is gek hij moet terug, effe serieus al. Oh. Ben ik blij dat naar... Uh, oh, sorry. Mag niet op YouTube. Gewoon een domme attractie. Dat Efteling kan nog ineens... Hebben jullie gezien wat Toverland heeft gemaakt met Expedition Shock? Daar kan de Efteling nog ineens een beetje in de buurt bij komen. Wat ze nu, als, dat konden ze vroeger wel, maar nu kunnen ze dat niet. Hoe vaak gaat het... Twee. Ja... Tel, telt die immerman over de kop? Ja, maar dit is flauw. Dit is echt flauw, want, kijk, zoals jullie zien, is deze immerman, telt die als over de kop. Als je deze doet, ben je wel een beetje Sorry dat ik zeg. Niks tegen hem. Maar dan denk ik twee keer, ja, ik denk dat die, die meetelt. Maar het is altijd zo lang een gerucht of een immerman nou over de kop of niet over de kop. Ik zeg gewoon dat over, dat, dat over de kop gaat. Maar maximaal als je... Kijk, zo ben je al over de kop. Dus in principe gaat hij bij de val ook al over de kop. Ja, twee. Hoe heet de attractie met het spookschip? Ik bedoel dus... Uh, oh, dan denk ik, vlieg ik een Hollander. C. Want zetten ze de piton op de achtergrond als muziekje, daar hoor je niet. Oh, oh, oh, oh. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Uh, ja. Zoals je wil zeggen, doe dit ook even. Doe dit ook even op je uh, abonneren op dat rode knopje. Vonden jullie deze video leuk? Deel deze meer en en.